Het is vandaag zaterdag. We zijn met de tour Hier heel dicht achter zie je de groene trailer. En we gaan vandaag, het is uh, even kijken, kwart voor acht. S avonds. En we gaan naar de cross toe in, nou nee niet in, maar bij... Maneage de Arkenhoeve. We gaan daar een video opnemen en ik heb er super veel zin in. We hebben Blondie en Verona meegenomen. Oké, okay, jongens, we gaan crossen bij de Arkenhoeve. Yes. yes! En ik heb er spijt van, want ik wist niet dat het er zo uit zou zien. Dus ik voel me diep ongelukkig. <lacht> gaan we voor zorgen? Gaat goed komen? Juf zegt dat het goed gaat komen. We gaan het zien. Als jullie me niet meer zien... <laughs> zij, zij die gaan sterven, groet u. <laughs> Denk je echt dat je teut gaat dan? Ik, ik heb er uh, nog geen... Uh, je, geen je, uh, hebt, je hebt de bolleprotector van, van Daan aan, dus dan overleef je Ik ah, ja. Kan nummer 15 niet vinden. Uno. 1. Dus dan hebben we zo één. Ga ik daar overheen. Oh, wat blijkt. Dan zo. Tu, tu, tu, tu, tu. Twee. Braaf. Braaf. Het gaat echt super goed. Ze heeft nog geen één keer geweigerd voor zo'n echte crosshindernis, alleen voor het een balkje. Maar dat kwam tot ik het de eerste keer spannend vond. Ik verruis nog nergens! Rijken, niet weg te draaien een rondje, maar even recht Nou, ja, Het smeert tot dat ze er anders nog overheen springt. Jij kan toch halt houden? Ja, klopt. Alleen dan ben ik nog steeds bang dat ze overheen springt. Zitten, halt houden. Okay. Even goed belonen. Braaf meisje, heel goed. Braaf meisje. Zitten, zitten, zitten, zitten. Voor je linkerbeen terug. Ja, recht, recht, recht. Braaf meisje, hand goed na. Goed zo. Oh. Even nog een volt op Ja, nog een keer. Twee, Oh. Kun je Ik durf, eigenlijk niet raal, ik, ik, ik durf er niet eigenlijk in het af overheen. Ja. Uh, goed zo. Oké, okay, dit is het idee. Blondie en Verona gaan zo snel mogelijk een parcours afleggen. Ik ga met jullie het parcours doorlopen. Starten vanuit de Start van stationstraat. En dan loopt ze een stukje. En dan loopt ze een uh, halve volte, als ik dat goed zeg. <laughs> Dan springt ze over deze gekke hooibaal heen. Dan over de twee tonnen, wat toevallig ook nummer twee is. Over de rondjes op een balk. En dan over het kleine publiek, genaamd de kleine stoeltjes, nummer vier. Daarna springt ze nog een keer over de twee tonnen heen, wat nu nummer vijf is. En daarna over het brandweerhuis. Dan gaat ze nog een keer om de, over de twee tonnen heen. Dan gaat ze een stukje picknicken. Daarna gaat ze over de pizzapunt heen. Wat niet heel erg lekker op een pizza, behalve de vorm. Blondie vindt dat ook. Daarna gaat ze nog een keer over de hooibouw in een bak heen. Een voerpak, misschien noemen we dat wel een voerpak. Daarna springt ze door de tuin heen, wat natuurlijk helemaal niet mag. En daarna springt ze zo de vakantieplek in vanwege de twee palmbomen en een boomstam. Nou, dat is het parcours. Ik zal een tuin weer erboven houden, veel plezier. Let the race begin! Verona heeft een wat snellere start dan Blondie, maar dat maakt niet uit. Misschien kan Blondie Verona nog inhalen. Ze maken allebei dezelfde racelijn. En het lijkt dat Verona toch aan kop ligt. Zo, de eerste sprong ging fantastisch. En ze gaan verder. Verona ligt aan kop. En daar geven Rona en Blondie beide een prachtige sprong. En het lijkt hier of Blondie een mooie bocht heeft gemaakt waardoor ze een kleine voorsprong heeft kunnen maken. Allebei netjes over de kleine stoeltjespubliek heen. En beide een prachtige sprong. En ze lijken nu kop aan kop te liggen. Jeetje wat is het Spannend. Wie zou er winnen? Vandaag. Allebei een prachtige sprong. Nek aan nek. Ik heb nog nooit zo'n spannende cross gezien in heel mijn leven. En het lijkt alsof Blondie aan kop ligt. Verona moet harder gaan rennen als ze wil winnen. En oh! Blondie weigert. Ze we moet toch even kijken. En Verona gaat door. Kan Blondie. Verona nog inhalen... ...of gaat Verona hard door? Na de tweede keer... ...gaat Blondie er prachtig overheen... ...over het parcours. Verona gaat toch door... ...en het ziet er naar uit... ...dat het is bepaald. Blondie gaat nog wel stug door... We zijn super trots op haar. Maar toch blijkt Verona een snellere ronde te hebben gedaan dan Blondie. En dat was de laatste sprong van Verona. Het lijkt erop dat Verona heeft gewonnen. En Blondie toch een hele mooie sprong heeft gemaakt. Maar net een klein beetje kraagelijke. zoek okay, even in je kleren ook. Je ja. Jij mag starten in 3, 2, 1, start. Ja, ze luistert echt heel goed. Je kan ook gewoon spring zeggen, doet ze het ook. Nee, niet jump, spring. En dan de manen vasthouden en dan kom je er ook overheen. Zo, dan moet ze die gekke ton aan doen. Nee. Wat ze verloren? Ik dat niet Oh. Ik hoorde, ze is een achterbeen verloren. Ik denk dat zou het toch niet best zijn. Ik heb het nu <laughs> Die gaat ga wel beter. Vier. Weer een achterbeen verloren? Goed. Goed. En nu weet ik het ook niet meer. Oh, hier. Ah, wel weer groen, Goed Dani heeft net een cross gereden, daar hebben jullie stukjes van gezien. Ja. Maar toen had ze een vraag. Wat vroeg ik had een je idee. Ja, wat was jouw idee? Ik zeg, ik bied me aan om crossen te rijden met Verona. En toen zei ik dat mag, maar... Onder één even, voorwaarde. Even Precies, dat betekent dat je bij mij op stal komt en dan rond je ja. buiten om de meneesje op, op Verona stapt. Kijk. Als je dat kan, mag je een cross doen. Ja. Als Verona samen met mij terrein afdurft. Precies. Dat Niet dat ze gevaarlijk is, maar dat ze het eng vindt buiten. Um, ze vindt het echt. Als je zegt stop, dan stopt ze en dan kan je afstappen. Ja. ja. Maar dan moet je wel echt stop zeggen. <laughs> oh. Of wacht. Stop. doet ze ook. Ja, ja als ah, stopt, je dan je. stopt ze. Ja. Dus. Um, dan kom je morgen, heb ik gehoord. Ja zeker. Om een uur of twee, drie. Ja. En dan uh, filmen we verder. Zo, we zijn weer zonder boer tour. Hij staat wel achter ons, daar ergens. En, we zijn, en uh, ik heb net, nou een tijdje geleden al, heb ik natuurlijk die cross gehad en ik had eigenlijk niet verwacht dat het zo goed ging. Dus echt. Niet normaal gesprongen, gewoon overal overheen. Ik ben zelfs over die stoeltjes heen gegaan. Over een waterbak. Over een verkeersding. Over echt van alles. Ik ben zo trots op haar. Daarna heb ik ook nog een rondje gedaan met Verona. Hetzelfde geldt voor mijn juffen. Die hebben er ook nog eentje mee gedaan. Het ging allemaal super goed. Morgen gaat, nee er komt, uh, Danielle naar ons toe. En die gaat proberen om een buitenritje op Verona te maken. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Ze was al allemaal ideeën aan het opbrengen met een vishengel en allemaal lekkers. Want daarna zou ze misschien een keer mogen crossen met Verona. En dat zou misschien wel heel erg leuk zijn. Ik zie jullie morgen. Ik ga maar even lekker slapen. Want ik moet om rond 7 uur alweer mijn bed uit. En het is nu 12 uur. Ik moet nog naar huis. En ik moet nog naar huis. En Elisa thuis brengen. Dus ik lig om 1 uur in mijn bed. Dus uh, ik zie jullie morgen weer. Nee, vandaag weer. Doei doei.